We hebben ze allemaal in de kast staan, flesjes met medicijnresten. Als we die niet meer nodig hebben, dan spoelen veel mensen die restjes door de gootsteen. Dat lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Die restjes komen uiteindelijk hier terecht, bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie en daarna in het oppervlaktewater. En dat kan tot grote problemen leiden, weten ze in Drachten bij Apotheek de Wieken. Uh, het lijkt altijd van, het zijn kleine hoeveelheden die erin gaan en waar zou je je druk om maken. Maar uiteindelijk bij bepaalde geneesmiddelen is het juist dat kleine hoeveelheden veel schadelijker zijn dan grote hoeveelheden. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de antibiotica. Antibiotica doodt bacteriën. Dat doen ze in grote hoeveelheden. Echter in verdunde vorm, in kleine hoeveelheden, gaan bacteriën wennen aan de antibiotica. Worden ze er resistent tegen en zijn ze vervolgens weer veel moeilijker te doden. In Den Haag, op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, weet Mark de Rooij dat die medicijnresten ook andere bijwerkingen hebben in de natuur. Dan moet je denken aan, aan weefselschade, aan hormoonverstoring en aan uh, zelfs gedragsverandering. Dus het is heel belangrijk dat ze niet in het, uh, in het milieu terechtkomen. De oplossing lijkt simpel, niet gebruikte medicijnen inleveren. Maar gaat dat wel zo makkelijk? Uh, bij veel gemeenten is het goed geregeld, dat betekent dat de gemeenten voor de kosten opdraaien, maar... Uh, ook op een aantal gemeenten is het een probleem dat de apotheken zelf voor de kosten moeten opdraaien. En dat loopt echt in de duizenden euro's. En we merken nu dat de apothekers wel vaak meegaan, maar bij een aantal begint het toch te knellen en zeggen... nee, wij stoppen ermee en wij laten het inleveren echt over uh, aan andere partijen. Om die inzameling beter te regelen, pleit de Rooi voor meer samenwerking tussen gemeenten en apotheken. We weten dat het kan. Uh, we zien dat het op die, die, die samenwerking tussen apotheken en gemeenten gaat op heel veel plekken heel erg goed. Dus uh, ik zou zeggen aan de slag. En ik ben op dit moment ook uh, wethouder voor uh, waterbeheer. En ik zie het dus ook als een prachtige mogelijkheid om hier veel rugbaarheid aan te geven. En ook te kijken hoe we provinciebreed uh, dit initiatief kunnen gaan steunen. Zodat we met z'n allen de schouders eronder zetten stilletjes ook wel de hoop hebben dat uh, we dit met heel Nederland kunnen gaan doen. En zo breed bij de mensen bekend kunnen maken dat waar je de medicijnen haalt, kun je ze ook inleveren.